Hoi ondernemers, hoi managers. Ik ben Martijn de Zoete en ik ben er ontzettend trots op dat 21 september aanstaande mijn tweede boek, The Change Perspective, verschijnt tijdens een uh, exclusieve boek-event. En jij kunt erbij zijn, omdat ik heb besloten om dit exclusieve event te streamen op Facebook Live en op YouTube. Dus save the date, 21 september 2017, vanaf half acht s avonds. Ga naar martijndezoete.com en bestel de Change Perspective alvast.